Ik ben Vincent Hoenderop. Uh, ik ben een ontwerper. Ik ben eigenlijk heel veel bezig met nieuwe technieken. En ik uh, kijk wat voor plaats die krijgen in de, in de maatschappij. En ik doe mee met lucia Apparaat omdat ik mensen eigenlijk bewuster wil maken van uh, datadiscriminatie. We hebben hier uh, een koffiezetapparaat staan. Nou, dit apparaat uh, uh, zet de kwaliteit van jouw data om in de kwaliteit uh, van de koffie die je krijgt. Dus woon jij in een hele goede wijk, krijg je een, gewoon een goede bak koffie. Maar in een wat mindere wijk. Uh, krijg je een minder goede koffie. Hij pakt meer water uh, uit het reservoir, uh, waardoor je koffie en kouder en slapper wordt. Ik ga nu maar een postcode invoeren en uh, daarna zal hij een kopje koffie gaan zetten. Dus hier heb je de interface, uh, kan je postcode invoeren. We zijn er heel veel mee bezig, er worden al heel veel gegevens van jou vergaard en verkocht. Alleen het is helemaal niet voelbaar. Het gebeurt allemaal ergens waar we het helemaal niet zien. En uh, eigenlijk heb ik dit kopjezetapparaat in het leven geroepen zodat mensen kunnen voelen van uh, wat ze nou eigenlijk doen met die data en uh, hoe, hoe het jou kan benadelen. Postcode data wordt op dit moment al heel veel gebruikt uh, door verschillende overheden en uh, bedrijven. Dus deze data wordt al echt gebruikt. Dus heb jij een slechte postcode benadelt je het nu gewoon echt al. En dat vind ik heel mooi aan dit koffiezetapparaat, dat hij dus gewoon data die nu al wordt gebruikt ook zelf gebruikt. Eigenlijk is het een soort doemscenario.